Um, dit is een stap dat ik heel erg aanraad. En dat is namelijk het instellen van automatische backups voor je WordPress installatie. Um, wat we doen is we gaan uh, via mijn naar Direct Admin. Uh, dat doen we zo. Dan klik ik op die oranje knopje onder En dan zie ik Direct Admin verschijnen. Nou, via extra features heb je de optie installatron, Application installen. Dat is de plek waar je als het goed is ook WordPress geïnstalleerd hebt. En zodra je die laadt... Dan zie je hier je website staan. Nou, voor het maken van automatische backups. Hè, dat is iets anders dan hier op het vinkje klikken en dan backup te klikken. Dat is dan een eenmalige backup. Uh, om een herhoudelijke backup in te stellen. Klik je op view details. Dan scrollen wat naar beneden. Totdat we hier backups zien. Um, standaard locatie. Hè, dat, dat wordt hier gevraagd. Um, is optie 1. Mijn voorkeur gaat er naar Google Drive uit, want dat is gratis. Um, dat maakt gebruik van onze opslag. En wij hebben onbeperkte opslag, dus dat is echt letterlijk gratis. Dus maak daar gebruik van. Uh, want het gaat dan niet kosten van je eigen opslagruimte. Dus schakel die optie in. Kies een frequentie, uh, bijvoorbeeld één keer per week, één keer per maand. Of één keer per dag, één keer per week, één keer per maand. Of gewoon elke dag eentje en bewaar dat 30 dagen. Um, als ik dat geselecteerd heb, klik ik op Save All en eigenlijk dat was het alweer. We hebben dus gezien hoe u via uh, mijn is inlogt op Direct Admin, vervolgens via Extra Features de Installatron Application Installer opent en vervolgens via dit knopje, View Edit Details, um, hieronder, hè, je ziet het, ik er nog even naartoe, um, via Google Drive, in dit geval één keer per dag, één keer per week en één keer per maand een backup maakt. En um, één keer per dag wordt een backup bewaard, dan um, één keer per week en één keer per maand. Nou ja, goed, als je denkt, dat is mij te weinig, dan uh, mag je ook gewoon deze optie selecteren. Het staat er niet voor niks. En dan wordt elke dag één backup bewaard voor de gedurende 30 dagen. En dat was het. Nu is het taak aan jou om dit um, goed in te stellen. Ik uh, raad het echt aan om gewoon backups in te stellen. Het uh, zit standaard ingegrepen in je hostingpakket. En uh, er worden nou, nog net geen levens mee gered, zeg ik altijd. Want als je je website kwijt bent, doe het een of ander. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Um, dus ja, doe je voordeel mee. Succes!